Hallo, ik leg kort even uit hoe je profielfoto kunt uh, wisselen of in ieder geval instellen. Waarom vinden wij dat belangrijk? Omdat we natuurlijk uh, online werken, we kennen veel mensen niet bij gezicht. En als je feedback geeft is het toch fijn als je een fotootje ziet en uh, wordt het iets persoonlijker voor ons ook. Nou ga hier naar boven, uh, dubbelklik hierop, eventjes geduld, nou dan kom je in dit minuutje terecht. Uh, dit is eigenlijk de community. Hier zie je je eigen activiteit, uh, je profiel, je meldingen. Dus hier staan ook de meldingen die hier ook staan, bovenin. En uh, wil je een andere foto instellen, ga je naar uh, profiel. En dan zeg je profielfoto bewerken. Nou, dan ga je bestand kiezen. Hup, Kies. En dan kun je wat groter of wat kleiner knippen, bijsnijden. Ja, en dan zie je hierboven dat je profielfoto geüpload is. Dat was het. Succes daarmee!